Hebben we het over SEO, dan hebben we het al heel snel over link building. Terwijl het verzamelen van linkjes van andere websites naar jouw website toe. Nou, dat is een lastig proces en gek genoeg wordt er ook maar heel weinig gebruik gemaakt van de eigen waarde van je website. In deze woensdag gemakdag video laat ik je een techniek zien waarmee je jezelf gemakkelijk en razendsnel omhoog kunt stemmen in de posities van Google. Hoe werkt het intern? linking? Dus het is eigenlijk wat je gaat doen als je Wikipedia kent. Tegenwoordig is alles blauw. Kun je overal op klikken. Ja, je maakt heel slim gebruik van de waarde die de website heeft opgebouwd. Nou, hoe meer waarde je website opbouwt, hoe makkelijker het voor jou wordt om uiteindelijk goed gevonden te worden op bepaalde zoekwoorden. Als we kijken naar het internet, dan bouwt elke Pagina op het internet waren op. hoe werkt dat? Stel jouw website of deze pagina heeft, ik noem maar wat, 40 punten opgebouwd. Die 40 punten worden verdeeld over alle linkjes die je op die pagina plaatst. Dus overal waar ik met mijn muis overheen ga en ik krijg zo'n vingertje, is een linkje. Dus ook een Twitter-linkje, ook een plaatje als dat een vergroting. Dat betekent wanneer ik erop klik, dus alles waar je overheen gaat, op elk element waar je zo'n vingertje krijgt, is een linkje en speelt dus waarde door of snoept de waarde af. Stel dat ik op deze pagina vier linkjes zou plaatsen. Dan betekent het dus dat elke link 40 punten krijgt 10 punten mee. En stel nu dat we op deze pagina ook twee linkjes plaatsen. Simpel, pakken we deze waarde. Heeft van deze waarde 10 punten gekregen. Deze pagina heeft 10 punten opgebouwd. Dus deel ik dat 2, krijg ik 5. Stel ik deze weer zou delen, dan heb je 2,5 punten. Stel nu dat ik zeg maar nou, deze pagina komt te vervallen. En ik zou niet deze pagina hier plaatsen, maar direct eigenlijk, dus zal een linkje opnemen naar deze pagina, op deze pagina. Dus ik plaats hierheen. Hoeveel waarde krijgt hij dan? Dan ben ik dus in één klap naar de 10 punten gegaan. Dus ik heb in plaats van dat ik hier plaats, zou ik op deze pagina, plaats ik hem direct op bijvoorbeeld op deze pagina. Dan heb ik zojuist mijn linkwaarde, dus de waarde die die pagina krijgt, verviervoudigd. Nou, dat kan een verschil betekenen ze er ergens op pagina 2, 3 of in de top 5. Dit is een enorm makkelijk principe. Je kunt enorm makkelijk de interne waarde, dus de waarde die elke pagina heeft opgebouwd, slim doorsturen naar een andere specifieke pagina. Nou, hoe je dat gemakkelijk doet... Maar dat ik ook er zie in de praktijk. Dus Hoe kun je nou eigenlijk gemakkelijk dit soort linkjes vinden. En hoe stuur je op een slimme en strategische manier de waarde door naar de juiste pagina. Om jezelf dus omhoog te stemmen in Google. Oké, okay, dus je kan elke pagina kan je dus gebruiken. Dus de waarde die je hebt opgebruikt op die pagina. Kan je dus op een slimme manier gebruiken. Om dus andere pagina's strategisch hoger te in Google te krijgen. Nou, dat is eigenlijk enorm simpel. Alleen gek genoeg wordt het maar zeer weinig gebruikt. Nou, hoe werkt deze techniek in de praktijk? Je gaat dus naar Google. Je gebruikt jouw zoekwoord. Bestel: ik zeg SEO-tekst. site.imgemak.nl. Wat ik dan aan Google vraag is: dit zoekwoord, dus dat kan voor jou elk zoekwoord zijn: in dit geval SEO-tekst. En dan op de site imgemak.nl. Dus ik vraag aan Google, kun jij voor mij alle pagina's, die gaan in dit geval over SEO -tekst, of seo teksten, op de site van imgemak.nl in kaart brengen. Dan sla ik even snel de advertenties over. En dan zie ik hier al verschillende pagina's die dus gaan over het schrijven van SEO teksten. Nou, wat kan ik dan doen? Stel, ik wil deze pagina promoten. Dus deze pagina die scoort nu al het hoogste op het gebied van SEO teksten. Dus wat doe ik? Ik ga alle blogs langs, of alle artikelen, alle pagina's die ik net heb gevonden, die gaan over SEO teksten en die ga ik slim intern linken. Dus ik ga naar deze pagina en dan ga ik kijken naar nou, S, Ctrl F SEO tekst. Hey, ik zie inderdaad SEO-teksten. Dan zou ik kunnen zeggen, van hey, deze uh, tekst, daarvan maak ik een interne link naar de pagina die je dus wilt promoten. En zo ga je in dit geval, dus ik ga weer terug naar de zoekresultaten, ga je al deze pagina's langs en zorg je dat je dus ja, op een slimme manier jezelf strategisch en gemakkelijk omhoog stelt in Google. En geloof me, dit is een stuk makkelijker techniek. Dan linkjes van andere websites te verzamelen. Hoe meer je dit doet, hoe meer je de waarde van je hele website gebruikt. Hoe slimmer je met de waarde omgaat. En hoe sneller en gemakkelijker jij zult scoren in Google. Heb je nog vragen, opmerkingen, tips? Of heb je, heb je bepaalde vragen of ideeën voor de volgende Woensdag-gemakdag-video? Laat wat van je horen. Wil je nu dit soort tips en video's vaker ontvangen? Klik dan ergens op abonneren of subscribe. En dan zie ik je bij de volgende woensdag. Gemaakt dag. Ja.